Goedendag. Het weekend staat voor de deur en ik ben niet al te pessimistisch over het weekend wat het weer betreft. Want ja, het is wisselvallig weer, maar het slechte weer dat lijkt vooral later op de dag steeds te zijn of zelfs in de nacht. En dat betekent dat we overdag droge periodes hebben en dat de zon er ook af en toe bij is. En dat levert ja, dit soort plaatjes op denk ik, ook van het weekend. Het ziet er mooi uit, een mooi rustiek plekje hier in Doetinchem. Ja, wisselvallig weer, dat wel, maar we zagen bijvoorbeeld vandaag ook al dat de zon even goed kon doorbreken in de lovende dag... ...na de regenzone die gepasseerd is. Vrijdagmiddag dus die opklaringen en wat wolkenvelden, maar vanuit het westen opnieuw bewolking. En komende avond en ook vannacht kan er dan weer af en toe motregen gaan vallen. We kunnen dat mooi laten zien in de animatie. Dan komen er weer meer opklaringen zaterdag overdag en dan komt er een nieuwe regenstoring aan maar het is allemaal heel laat pas in de avond en nacht gaat die passeren en dan zondag opnieuw opklaringen en dan in de loop van de middag waarschijnlijk iets eerder dan de zaterdag wel weer regen vanuit het westen maar nogmaals het ziet er dus helemaal niet zo verkeerd uit dit weekend en het is ook vrij zacht want de temperaturen die liggen zaterdag weer zo tussen 11 en 12 graden Waar het een matige wind uit zuidelijke richtingen in open gebieden en ook aan zee is de wind wel af en toe vrij krachtig. Zoals gezegd op zaterdag droog weer met periode met zon, later op de dag wel meer bewolking en dan vanuit het westen weer bewolking. En zondag is dat eigenlijk precies hetzelfde, temperatuur een graadje lager, 10, 11 graden is het dan en waarschijnlijk komt op zondag die bewolking al wat eerder en ook de regen die kan dan in de loop van de middag gaan vallen. Overigens zondag ook nog steeds die zuidelijke wind die matig tot vrij krachtig is, windkracht 4 tot 5. En dan de dagen erna, nou dan blijft het wisselvallig. Ook maandag kan er wat regen vallen. Dinsdag waarschijnlijk wel een kletsnatte dag. Veel neerslag dan. De temperatuur ligt dan rond de 9 graden. Maar ook woensdag en donderdag zien we nog steeds dat wisselvallige weerbeeld. Met die hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. En ik kan u dat ook aan de pluim laten zien. Dat die temperatuur eigenlijk gewoon hoog blijft. De hele periode zitten we zo tussen die 7 en 10 graden. Later in de periode wel wat meer onzekerheid. Maar het is niet onzekerheid die ons vertelt dat het heel koud gaat worden. Het blijft gewoon zacht en wisselvallig. Fijn weekend.